Heilige Boontjes is een reïntegratieconcept die door middel van koffie jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt reïntegreert. Jongeren met een randje, jongeren die hulp nodig hebben, die coaching nodig hebben. De jongeren net zoals ik die de balans van hun leven kwijt waren. En door middel van coaching, door middel van een reïntegratieconcept weer de terugweg vinden naar de maatschappij, naar school, naar werk of een combinatie van twee. Denk aan agressie, autisme, schulden, geen dak boven zijn hoofd of haar hoofd. Uh, Tiermoeders, uh, jongeren die uh, helaas ouders hebben verloren, die psychische stoornissen hebben, uh, die verslavingsproblemen hebben. Jongeren met een randje, jongeren die gewoon hulp nodig hebben om hun terechtweg weer te vinden naar de maatschappij, naar werk, naar school. Ik ben in eerste instantie als timmerman bij Heilige Boontjes gekomen, totdat ze me gevraagd hebben, hey, willen jullie meewerken aan deze project? Maar he, ze wilden wat meer. Begeleiders hebben, mensen die echt van die wereld komen en daar verstand van hebben. Daarom hebben ze me gevraagd om als adviseur of begeleider de jongeren te begeleiden. Probeer ik ook een voorbeeld te zijn voor de jongens. Want als jij tegen hen zegt: Je moet stoppen met criminaliteit, zeggen ze: Ja, waar heb jij het over? Jij kent mij niet. Jij weet niks over wat mijn levenswerk is. Als ik ze mijn verhaal vertel, dat ik vroeger begon als wapenhandelaar op mijn 17e. En ik ben nu 47. Uh, dan schrikken ze. Want dat hadden ze niet van me verwacht. Ze weten, ze zien van oké, okay, jij bent niet standaard jongen. Je bent ook wel van de straat, maar je bent ook wat ouder, dus je bent ook wat aangepaster. En dus zodra ze mijn verleden horen, dan zullen ze ook meer respect krijgen en inzien van hé, hey, luister eens. Als Paulo het kan, dan kan ik het ook. Op een gegeven moment was ik gepakt met wapens. En dan praat ik over 1992. Toen hadden wij een heel groot conflict met Joegoslavië. maar ik was nog vrij jong, dus nog geen 18, dus die straf was mild. Uh, toen daar ben ik weer doorgegaan en toen kreeg ik een andere en Dat was cocaïne. Maar stel je voor, jij bent een werkgever en ik heb al die dingen gedaan en ik stel dat tegen jou. Zou je mij aannemen? Je kan je voorstellen dat de twee initiatiefnemers, Rodney van der Hemel en Michael Nendunnen, de ene is sociaal medewerker, makelaar en ervaringsdeskundige, dat is Rodney. Dus ook een jongere met een randje, hij had vroeger ook problematiek en de ander is uh, politieagent en jeugdcoördinator. Het is een hele mooie en, en, en, en frappante samenwerking wat tot stand is gekomen dat ze hebben de stoute sto uh, schoenen aangetrokken en ze zagen dat reïntegreren anders kon en anders moest zijn ze dat gewoon gaan starten. De sfeer hier is heel familiair, heel, heel, heel broederlijk, heel erg uh, fijn, heel erg liefdevol, begripvol. We zijn bezig om de jongeren te stimuleren, ons te motiveren, ons te enthousiasmeren en te complimenteren. We zijn bezig met de jongeren om te kijken wat ze vooral wel kunnen en niet iedere keer erop hameren en erop drukken uh, wat ze niet kunnen en wat ze moeten verbeteren. Dus de sfeer hier is uh, fantastisch, familiair. Super lief, zo. So Robin was mijn partner. was gekocht. Als iemand hier binnenkomt, wordt met iemand gekoppeld. En dat was Robin, eigenlijk. En voor mij was Robin ook best wel heftig. Want hij was, hij was best wel streng met mij in het begin. Wat echt een beetje, we gingen altijd wachten. Maar ja, dadelijk toen ik hem leren kennen, was. Dan begon het begin wel een beetje goed te worden. En zo ging het eigenlijk. En daarna. Ik is gevolgd en nu ben ik een van de hoofdbaristen die ik gewonnen heb. Ik geef iedereen altijd waarstrijd trainen en dus koffie en koffie maken. En nu ben ik sheriffedrijf bij leidinggeverde van de AB In. Sinds 2015 heb ik uit Koninghaal gevraagd ik dacht misschien ze gaan me helpen om de baan te vinden maar dat was niet gelukt. Nu zat ik jaar weer thuis. Ik blijf maar een keer krijgen, dus. Maar, dus mijn uitkering krijgen geweest, maar dat is voor mij niks gedaan. Dus opeens uh, kom ik haar uh, gewoon tegen, toen ze hier op deze locatie begonnen de waren. En toen uh, dus heb ik weer zelf gevraagd van de coaches, dus kan ik hier niet uh, werken, als, als, dus, als meer achter, dus heb ik Dus dat had me hier aangemaakt, uh, dus binnen een aanschrijving had ik hier begonnen met te werken. Nu nee, een paar jaar later, een paar jaar verder. De beste barista van Heilige Bootjes. Een van de betere in, in heel Nederland, uh, durf ik te zeggen. super gemotiveerde, zelfverzekerde, lieve jonge man die een van de beste bak koffie van Nederland heeft. Baristen zijn wij hebben eigenlijk twee gedeeltes. Wij zijn niet alleen baristas. We moeten ook mensen die we krijgen via gemeente, we moeten ook hun begeleiden, soort van. Dus zoals Sylvie heeft mij ook begeleid, ik krijg andere jongeren en dan moet ik hun begeleiden eigenlijk. En dan is dus mijn voorbeeldfunctie eigenlijk. Kan ik kan eigenlijk ook een soort voorbeeld geven. Ik heb mijn leven uh, verbeterd, want ik vind het ook een beetje uh, verbeterd. Okay, dus dat vind ik leuk, want uh, ik ga jullie zeggen, dan nou, was ik niet gebleven als het alleen voor barista was. Maar ik ben ook een jongere geweest die uit zo'nzelfde hoek, komt, die ook een randje heeft, dus er is heel snel affiniteit met de jongeren, omdat de jongeren zien en voelen dat ik niet alleen uh, dit doe om een salaris te verdienen, maar ook omdat ik echt jongeren wil helpen. Dus zo kan je zien dat als je een kans krijgt en hem ook uh, aangrijpt en gemotiveerd initiatief toont, dat ieder individu kan leren van zijn fouten en, en tot een conclusie kan komen als succesverhaal. Een van de succesverhalen ben ik zelf, omdat ik zes jaar geleden ben begonnen als reintegrant. Er was heel veel met me aan de hand. Uh, ik ben uh, crimineel geweest, ik heb een crimineel verleden, ik heb veel fouten gemaakt. Ik heb heftige ontstekingen gehad in mijn lichaam, ik ben een zware blower geweest. Uh, ik ben agressief geweest, ik heb mensen pijn gedaan. Mijn vader die heeft zelf nooit gepleegd. Ik was een, een kern van negativiteit. En alle negativiteit kwam op dat moment in een bepaalde periode, in een korte periode op me af. En ik had gewoon een plek nodig, een oprechte plek, een oprechte persoon, een oprechte reintegratieproces en traject nodig. Om met deze problematiek te dealen. Dat was zes jaar geleden. Dat is uh, mede dankzij het traject Heilige Boontjes uh, gelukt. Natuurlijk ook door de, uh, vanwege eigen inzet en motivatie. En nu, zes jaar later, ben ik uh, de bedrijfsleider van Heilige Boontjes. Dus... Ja, nu zit ik al vijf jaar hier. Ik heb vast getrouwd. Ik heb een mooi leven. Ik ben pas getrouwd. Dus ik uh, ga goed. Ik heb een mooie auto. En uh, binnenkort heb ik mijn eigen huis. En een beetje aan het sparen voor mijn huis. Dus als het goed is, dan heb ik een paar jaar huis. gehuizen. Gaat echt goed, ja. Sinds bij Heilige Boontjes ben ik ook schuldenvrij. Ik had aardig wat, en dat praat ik over duizenden euro's, aan schulden. Daar heeft Heilige boontjes ook, maar, mijn boontjes ook bij geholpen. Al die dingen, is eigenlijk alsof je aan een topsporter bent... met een grote, zware zak op je rug. Je ontwikkelt maar veel te langzaam. Door al die dingen weg te nemen, kan je vele malen effectiever je punt bereiken. Dat is met heilige boontjes. Het is niet alleen voor de jongeren, maar het is ook voor mij persoonlijk. Zeker van waar ik vandaan kom en waar ik nu ben. Dus heilige boontjes maakt voor mij ook de Waardoor ik ook in een betere buurt ben gaan wonen, een beter salaris, een betere toekomst respectief. Wij zijn gewoon een, een bedrijf die uh, als doel heeft om winst te genereren, niet om een duurdere auto te kopen of een duurdere huis te kopen, maar om het geld wat we verdienen met de BV, dus de winst die we genereren, om dat weer terug te pompen in het bedrijf, zodat we weer meer werkgelegenheid creëren. Maar wij helpen alle jongeren die we kunnen helpen. We zijn aan het uitbreiden. Des te meer werkgelegenheid er wordt gecreëerd door middel van omzet. Des te meer plekken er zijn voor de jongeren. Inmiddels zes jaar bestaan we. Ieder jaar worden het er steeds meer, er steeds meer jongeren die we begeleiden, helpen en succesvoller worden.